Waar heb je recht op als het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij gaat staken? Mochten de piloten, het cabinepersoneel of bagagepersoneel in dienst zijn van een bepaalde luchtvaartmaatschappij en zij besluiten te gaan staken, dan heb jij als passagier bepaalde rechten. Zo heb je mogelijk recht op een vergoeding voor het tijdsverlies wanneer jouw vlucht geannuleerd is of meer dan drie uur vertraagd is. Naast deze vergoeding heb je ook nog recht op andere zaken. Ja, zo heb je namelijk recht op eventuele extra gemaakte kosten. Dit kan eten en drinken zijn, een hotelovernachting of een vervangende vlucht als de luchtvaartmaatschappij dit niet voor jou geregeld heeft. Al met al heb je behoorlijk wat rechten dus als passagier. En mocht je hier nou vragen over hebben of heb je hulp nodig bij het behalen van je recht, ga dan naar euclaim.nl, want wij staan heel graag voor jou klaar.